Een beetje goed te bakken hier Dat is, dat is, dat is eigenlijk helemaal top Eigenlijk dan was ik gewoon een beetje zo nee, het was gewoon echt heel erg gezellig met haar En dan hopelijk komt er ook andere collega's mee Maar ik heb, ik heb ook een klein plantje van haar gekregen Echt super aardig van haar, echt waar en Dat geeft ook wel een goede sfeer Hier weer voor mijn appartementje Het is echt een top vrouw. En ik had dus het gesprek met mijn collega Ook over mijn snodel of mijn plannen binnen YouTube Beste mensen, top dat je weer hebt geklikt op deze vlog Of video En ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe ik deze vlog nu een beetje moet gaan starten Want maar, ja, het is, ik heb al gewoon beter Ik ga zo eventjes lunchen En vanavond komt mijn collega hier En voor de rest zien we een beetje wel hoe we deze dag nog een beetje gaan invullen Het is een beetje een, uh, ja, semi rustdag Daarom zou deze vlog denk ik wel iets korter zijn dan de vlogs Van de afgelopen dagen Ja, maar <tus> En voor de rest, ik hoop dat jullie alsnog gaan, lekker gaan genieten van deze vlog, hoe kort of hoe lang die ook is, ik heb in ieder geval zin in, ik hoop inderdaad uh, jullie ook. En uh, ja, ik zie jullie straks weer, dus uh, tot zo, doei. doei De Mensen, het is dit moment nu 6 uur op de klok. Nou, ja, uh, bijna 6 uur. Ach, als je ziet het al een beetje donker, maar je een beetje wat licht weer. Uh, maar in ieder geval ga ik zo meteen uh, naar de Jumbo toe. Dan ga even ze nou af eten aan. Uh, kwam ook een beetje mate hier. weer verder ging schoonmaken? Want ja, over anderhalf uur komt de visite langs. Ja, dat wil je wel een beetje dat je huis een beetje netjes is opgeruimd. Dus al was het een beetje gedaan. Ga ze ook straks de lege fles even opruimen. Dus die neem ik dan mee voor het winkelen. En waarom zit ik telkens aan mijn kamer bijna leeg is? Terwijl ik er zelf niet heel, heel veel meer wil. Maar in ieder geval ga ik dus nu, nu naar de jumbo toe. En dan zie ik jullie straks terug. Want ja, ik wil om. Uiterlijk kwart voor zeven kort eten, zeven klaar zijn, schoonmaken en dan wachten. Dus ik zie je straks weer. Beste Mensen, ik ben weer terug in mijn appartementje, ik heb een uh, stamppot gehaald. Normaal werk ik nooit van de kant dingen, maar omdat het nu een beetje een semi-tijdsnood zit, dan heb ik dus een, zo, ja, een uh, kant en klare stamppotje gehaald. Ik kon ook voor iets goedkoper zoals lasagne, maar hey, uh, daar wil ik nergens voor betalen omdat het gewoon niet te pruim is. naar mijn mening. Gewoon af komt brood weer. dan zetten we dan gewoon lekker hier weer terug. Zo. Brood zet ik altijd lekker hier neer. Nou, als het hier nog werkt Top, dankjewel. Ja, ik kon het weer niet laten. Nou tas die gooien we daar maar dat ruim ik straks nog eventjes op Ga ik dit even opwarmen Met dit erbij, met een vegetarij slagen, kipstukjes Gewoon voor in de, voor in, in de standbord, dus in plaats van spekjes Ga ik het zo nou opeten, dan ga ik, het, ga ik het ook het laatste deel schoonmaken hier En daarna komt mijn collega vanuit het werk Ik weet niet of ik het daarna mag zeggen, maar dat zie jullie straks weer een beetje goed uh, te bakken hier. Dat is, dat is eigenlijk helemaal top. Eigenlijk uh, maak ik het gewoon een beetje zo. Nog even drie minuten per kant. En dan wacht ik tot het uh, een beetje warm is. Dan ga ik het een klein stukje snijden. En dan uh, stop ik het eigenlijk in de magnetron. En dan zie ik jullie als het uh, helemaal, eigenlijk helemaal klaar is. Beste mensen, nou, het, het is klaar. Nou, het, het, het, het, eigenlijk zoals jullie ook in de titel zagen. Uh, Deels vegetarisch eten proberen, nou, uh, ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik geef uh, daar later vanavond nog een reactie op, waarschijnlijk einde van de vlog pas, maar ik ga je nu even genieten, ik ga even tv kijken tegelijkertijd, en dan is het gewoon schoonmaken, en dan afwachten, om half acht, dus ik uh, zie je zo weer. Ik uh, ben helemaal klaar voor, ik heb alles klaarstaan, kaarsjes, die ga ik zo weggooien ik vermoed bijna dat ze eraan komt. Uh, en dan zie ik jullie uh, zo laat weer. Beste mensen, ik, ik ben weer terug. Het was vrij gezellig met haar. Uh, we kregen vanuit het werk. Nou ja, we hebben dus gewoon gezellig met elkaar tegengedronken. Het was uh, goed gezellig. Ik ben wel echt moe. Want ze kwamen hier dus net van het half acht. En kijk, het is nu al de tijd bijna kwart voor tien. Dus we hebben gewoon twee uur een kwartier goed met elkaar gekletst. Maar het was wel hartstikke gezellig. We bleven maar aan de kust. Ik dacht bij mezelf, nou, die blijft wel ongeveer een uurtje ongeveer. Maar nee, ik was gewoon echt heel erg gezellig met haar. En dan hopelijk komt er ook andere collega's mee. Maar ik heb, ik heb ook een klein plantje van haar gekregen. Echt super aardig van haar. Echt waar. Nou, dat geeft ook wel een goede sfeer. Hier weer voor mijn appartementje. Het is echt een top vrouw. Ik, ja, ik, ik, ik, ik blijf maar zeggen, het is echt een hele, hele lieve vrouw. Uh, ja. Ja, het toch wat dus zo wat tussen. Ik heb dan nu weer een soort besefmomentje dat ik dan weer ja, gelukkig ben dat ik weer een eigen appartementje heb. En dat raakt toch wel aan de kant. Dat hoor je nu ook een beetje aan mijn stem. Ik probeer het er ook een beetje in te houden, maar toch ja, moet ik ook gewoon blij zijn dat ik gewoon hier zit. En dan. Ja, ja dus het, het geeft ook een soort, soort semi gelukgevoel gevoel dat je dan ook weer ook wel dan, ja, hier zit. Ja ik, ben, ik, ja, ik ben eventjes uh, spakeloos uh, mensen, maar uh, in ieder geval was het wel erg, erg gezellig met haar. Ja, ik kan er gewoon uh, niks meer over zeggen. Ik ben uh, in mijn ogen een beetje emotioneel, maar uh, ja, dat, dat soort uh, momenten uh, heb je soms een beetje in, in het leven. Dus. Maar uh, ja, ik sluit de camera even af en dan kijken we wel een beetje hoe verder deze avond gaat verlopen. Uh, yes, to... Mensen. Uh, ik zei net tegen mezelf, oh het is kwart over één en ik moet nog steeds de vlog afsluiten, uh, het is echt waar, kwart over één. dinsdag 21 februari, um, ja ik denk dat ik ook hierbij denk ik ook wel bijna de vlog afsluit, want ik heb voor de rest niks meer te melden voor deze dag. Het chill is nu wel, ik heb mijn geheugen, of in ieder geval een heel aantal video's weer verwijderd van mijn uh, geheugenkaartje. Ik zie het nu hier op uh, mijn camera dat ik nu meer dan twee uur lang kan filmen, dus dat betekent dat ik iets meer, weer, meer geheugen heb. En ik had uh, dus het gesprek met mijn collega ook over mijn snowdub of mijn plannen binnen YouTube. Uh, daar ga ik het ook binnenkort over hebben in, uh, in de komende vlogs. Dan moet ik ook met mijn bewindvoerder erover hebben, want ik wil dat mijn vlogs steeds beter worden. En dat ik ook, ja, zou ik het zeggen? Ik, ik zit een beetje, beetje, beetje te twijfelen of ik, het, of, of ik het ga zeggen. Maar, ja, ik ga in ieder geval één ding zeggen. Mijn doel is om dus, laat ik het eventjes aan jullie zien zodat jullie ook daar meer over kunnen weten. Voor de eerste keer dat ik ook een beetje doorfilm in mijn huis. Maar hier waar dus nu uh, het wasrek staat, ben ik van plan om hier dus een. Um, Hoe weer? Een bureau. Plus een goede stoel. Dan een goede, com ja, goede computer set, soort dingen achter niet. Om dus dit soort vlogs. Dus. ja. Yeah beter te kunnen maken en ik praat dus nu iets zachter omdat het inderdaad van over 1 is. Lijkt me ook niet zo gek dat ik ook eens wat rustiger ga aan het praten ben Maar dat is een van de dingen die ik graag wil verbeteren. Nou ja, hè, het is ook niet, niet uiteraard 1, 2, 3. Ik, zie ook in mijn, ik zag ook weer in mijn NS dat de reiskosten dat is de grijze kosten die er dus nu staan, is een derde van het bedrag wat het gaat worden voor de uitgaven voor de verbeteringen voor de vlogs. Dus ik heb nog eventjes te sparen, maar het zit er wel een beetje naar uit te komen. En hopelijk werken de vlogs ook qua financieel, dat het ook iets oplevert. Want ja, als ik zo nu kijk, zijn de vlogs. Ja, we zijn heel goed bezig maar qua kijkcijfers, dus dat gaat ook helemaal goed. Hopelijk blijft het ook gewoon zo doorgaan, want eigenlijk, maar dat zeg ik ook heel vaak in andere vlogs, is vloggen voor mij meer een dagboekje dat ik ook later op terug kan kijken. Zo van oké, okay, hoe doe ik het nu en hoe doe ik het dan later? Dus eigenlijk een soort reminder van. Oh ja, dat kan beter, dat kan slechter, want ja, ik ben nog steeds in de LID dat ik dat nog beter kan. Maar ja, ik, ik, ik doe het alleen met de materialen die ik heb. Dus ik heb alleen mijn telefoon, waarmee ik dus ook deze vlog mee heb geëdit. Als ik het gewoon via een computer zou doen met een editprogramma programma Sony Vegas Pro. Dan gaat alles veel makkelijker dan dat ik er dan over heb of ik ook niet. Elke keer mijn telefoon bij het pakken, nee, het is gewoon achter het bureau, vlogje editen, dan is, het, dan is het gewoon zo klaar. Maar ja, hopelijk komt het in de toekomst gewoon goed en dat wil ik ook gewoon zo blijven houden. Dat mijn vlogs gewoon goed werken, dat, me, dat mijn abonnees gewoon stijgen, dat de inkomsten een beetje gaan stijgen. Want ja, ik geef nog meer uit. Ik, geef, want ik spendeer dus nu meer aan YouTube dan dat ik binnenkrijg. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment uh, zou ik de inkomsten die ik dan krijg binnen de vlogs, zou ik ook geheim houden. Of in ieder geval, ja, ik heb ook een klein stukje recht op privé. Nou ja, dat, dat is een beetje. Soms kan ik wel eens aan je vertellen wat ik dan verdien met een video. Net zoals de Flick Maastricht video dat ik erin zit, daar heb ik op dit moment dus nu 31 cent mee verdiend. Nou, dat... Nou, het stijgt wat dagelijks, met een cent of twee of drie. Maar dat zijn toch allemaal van die kleine mini bedragen. dat tellt toch wel een beetje mee. Maar in ieder geval ga ik hier wel de vlog bij ons want ik zie ook dat mijn camera bijna leeg is. Uh, in ieder geval wil ik jullie echt ontzettend bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Super bedankt, echt. Altijd op mijn hart, super bedankt ervoor. Zo uh, so ja, als je deze video top, top vindt, dan even een duimpje omhoog. En abonneer als je dan niet hebt gedaan be be hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgenmiddag om 3 uur gewoon weer terug bij een nieuwe vlog. En dan zeggen we zoals altijd la tussen.